Welkom bij de finale van de Floriade Werk Challenge. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor de negen finalisten van de Floriade Werk Challenge? Het waren negen initiatiefnemers met concepten die eigenlijk doordat ze alle negen hier op het podium staan ook al wel een beetje gewonnen hebben. En nu gaat het erom uit die negen winnaars de echte absolute top te halen. Wij dromen van een vruchtbare aarde. Ik heb een missie. Ik wil de Schilleboer van de 21ste eeuw worden. Wij telen de voeding van de toekomst. Paul, je bent de winnaar. Het was een lang traject, we hebben er veel tijd in gestopt en het is voor ons een extra stimulans omdat feitelijk de boeren hier in Flevoland dat zijn echt onze, onze beginners. Waanzinnig. Ja, echt heel goed en een hele mooie bevestiging van het feit dat we toch op de goede weg zijn en ja, een hele mooie erkenning. De is toch echt de winnaars. maar. Nu ga ik een feestje vieren met de rest van mijn team. We gaan gewoon keihard verder. Dit is echt pas stap 1 in nog veel meer stappen. We zijn nu bezig met het bouwen van een fabriek. Mogelijk in Flevoland, mogelijk in Amsterdam, waar we heel veel sinaasappelverschillen gaan verwerken.